Zo hadden we eigenlijk elke dag nieuwe avontuur. Drijfveer is toch wel altijd het creatieve proces. Zet dat ding weg. weet ja. je. Ze schreeuwen altijd meteen in Amerika. Ja. Heel autoritair. Ja. Uh, daar kon ik niet zo goed mee omgaan. <laughs> we hebben gewoon drie maanden lang geproduceerd. Het is ook eigenlijk licht geven aan de duistere kant. En uh, ja, ik sta liever aan de lichte kant, zeg maar. Nu gaan we uh, vooral komende jaar richten op, uh, op de steeds. Het is eigenlijk gewoon de kinderdroom. Dat ik de steeds verover. Van harte welkom bij 7 TV en leuk dat, dat je kijkt waar nou, je je dicht. <laughs> nou ja, fuck it ook. Bij mij Bram Reinders, uh, kunstenaar, He Bram? In één woord. Dat is mijn beroep. Ja toch, dat is je beroep hè. Uh, de reden waarom ik je heb uitgenodigd is dat jij, zeg maar, we hebben corona achter de rug. Uh, jij hebt niet stilgezeten in die tijd. Nee, het was een, een tijd waarin mensen veel naar, uh, naar uh, binnen gingen uh, en veel aan hun woning gingen. Doen. Dus het was ook een moment voor veel mensen om kunst te kopen. Ja. En dat pakte voor, uh, voor mijn onderneming goed uit. Want even voor de duidelijkheid. Jij, je bent praktiserend kunstenaar. Daar wil ik het zo meteen verder met je over hebben. Maar daarnaast ben je gewoon een dikke dikke vette ondernemer zeg maar. Beschrijf je onderneming is. Um, ik ben uh, uh, een van de kunstenaars uit de stal van mijn eigen galerie. Dus uh, ik heb een onderneming Abraham Art. Ja. Twaalf man personeel. En een van de best lopende galerieën in Nederland. Hoeveel vestigingen heb je nu? Uh, twee vestigingen in Eindhoven en in Amsterdam. Oké. Okay. En, en wie zijn ja die andere artiesten? Doen er eigenlijk niet hoe het dus jij bent het belangrijkste artiest, maar daarna heb je ook een paar Jeff Koons of zo, geloof ik. Heb je ook spulletjes van? Hè? Ja, we hebben, we hebben wel de, de, de Blue Chip Artists, zoals je dat noemt. En yeah. ik heb ze naast als Damien Hearst, yeah. uh, Jeff Koens, IYY, Kaas. Brakami, Helmut Newton, zijn dat inspiratiebronnen ook voor je? Ja, ja, een aantal wel, ja. Niet allemaal. Niet allemaal. Welke wel? Ik vind Damien Hurst, vind ik uh, iemand die niet door iedereen geliefd is, maar wel iemand die vrij geniaal zichzelf uh, elke paar jaar opnieuw uitvindt. En dat mm. vind ik een hele grote kracht. Mm. Is dat lastig? Dat is, uh, dat is voor voor veel kunstenaars is dat heel lastig, ja. Uh -uh. En voor jou? Um, ja, ik. Ik doe steeds, ik varieer steeds meer, um, maar ik heb wel een soort van basistechniek waar ik, waar ik op, op werk. En daarnaast ja, ben ik op allerlei manieren andere kunstsoorten aan het ontwikkelen. En wat is die basismanier? Um, ik werk met billboards, dus ik haal bil, dikke billboards van de straat af. De opgekrulde, een beetje vieze... Dikke lage billboards onder vier ja, ja, dichten. Ja, ja, van die affiches, die twintig lagen dik ja, zijn gepakt. Ja, ja. ja, die hele dikke, die haal ik van de muur af. En Jij uh, haalt die eraf? Dat doe ik ook met assistentie. <laughs> maar dat doe je ook zelf wel eens toch? Ik doe het wel eens zelf nog, maar eerlijk gezegd heb ik, steeds, heb ik dat steeds meer uitbesteed. Ja, wat mag het? Uh, nou, je mag ze dan niet opplakken. Het dus lijkt mij sterk dat je ze dan ook niet af mag halen. Maar het probleem zit hem vaak in dat je dan ergens moet parkeren wat illegaal is. Ja, dus ja. ja, ik, word, ja. <laughs> ik word wel eens opgepakt op die reden, maar dan is het meestal dat ik dan geparkeerd sta. Maar dat is dan van korte duur. Ja. ja. En dat is je basis, maar dat is eigenlijk je doek. Ja, dat is zeg maar mijn canvas. Uh, mijn canvas is 100, uh, 100 affiches zeg maar. En daarin ga ik krassen en scheuren en branden en schilderen. En daar bewerk ik foto's in die ik in reizen dan... Uh, genomen hebben. Laten we eens over die reizen, want dat was eigenlijk mijn initiële vraag over die coronatijd. Je business liep dus, kunnen we concluderen, gewoon, nou sterker nog, die ging, ja, ging, heel goed, ja. ging goed. Is dat miljoenen business eigenlijk, die galerie en zo? Ja. ja. En dat is aan de ene kant verkopen en ook verhuur verhu of uitleen heet het. Ja, ja, Ja, verkopen en verhuren, ja. Uh, maar wat jij ook in die coronatijd hebt gedaan, is je bent uh, op pad gegaan, zodra het weer een soort van komt, toch? Ja, iets tevoren al, want ik vond het een beetje saai worden hier. En ja. uh, al hebben we een hele leuke feestjes in huis gehad uh, uh -huh. in, in die uh, coronatijd. Uh -huh. Mooie tijd. Veel met mensen samen geweest, zoals uh, veel mensen vertellen ja. natuurlijk. Op een gegeven moment had ik, het, uh, had ik het gehad. Toen ben ik naar Costa Rica gegaan. Daar heb ik uh, de hele tijd gezeten. En toen Miami en Rio. <coughs> en toen was ik weer een maand terug. Ik denk van ja, wat doe ik hier? Uh, en toen ging ik voor tien dagen naar Mexico. Had ik heb een, een bevriende fotograaf gebeld, een, een hele goede fotograaf. Ja. En ik zei van, zullen we samen naar Mexico gaan? Gaan we wat street art maken, weet je? Ik wil weg hier. Ja, dat, dat, dat vind, ik, vind ik te gek. Nou, en, uh, dat duurde ongeveer drie maanden voordat we terug waren. Uh, en dat was, uh, ja, het was uiteindelijk een hele innoverende, creatieve. Journey. Het plan was tien dagen. We gingen tien dagen. Naar ja. Mexico. Maar, ja, ja. maar waar ben je uiteindelijk ook nog meer geweest dan? Uh, uiteindelijk ja, kwamen we in Mexico. En daarna zijn we naar LA gegaan. Uh, de woestijn, een beetje onveilig gemaakt. Uh, uh, New York. Vegas en toen nog anderhalve maand in New York. En wat heb je allemaal meegemaakt? Ja, best veel. <coughs> Het was allemaal ongepland. Maar uh, uh, ja, eigenlijk... We kwamen in Mexico aan, en toen heeft iemand anders, die is toen achter ons aangevlogen, die heeft een show geregeld in een, uh, in een gallery daar. En toen zijn we street art gemaakt op straat, en dat begon met, uh, met kleinwerk. En dat werd steeds, werd steeds groter. En op een gegeven moment uh, zijn we met gepantserde voertuigen. Zijn we door de stad getrokken, omdat het best een gevaarlijke stad was en wij deden ook overal dingen die, die aanstootgevend waren. Zoals filmen, dronen en ja, dan drone je ook wel eens bij verkeerde mensen binnen die vervolgens met opgetrokken pistolen naar je komen. Ja. <laughs> en uh, um, ja, we hebben hele grote street art uh, projecten aan het maken en dat, ja, dat, dat was met een heel team uiteindelijk. Maar hoe kom je dat team dan? Nou, uh, dus ik, we hadden de fotograaf. Een, ja. een, een agent is nog met me meegereisd, die, die uiteindelijk een, een soort uh, ja, kleine superhero bleek. Ja. <laughs> die, die, die regelde heel veel dingen voor ons. Ja. Waardoor er ook heel veel ideeën ontstonden. En dat was, uh, dat was heel interessant. En uh, ja, we hadden altijd ook uh, twee uh, bewakers bij, en die waren er dan om mensen uit de buurt te houden die iets anders uh, verplant waren dan uh, alleen maar naar de kunst kijken. En, en, en even voor de duidelijkheid, dit hele project, zeg maar, had je dat van tevoren, <laughs> misschien een zakelijke vraag, had je dat van tevoren begroot? <laughs> nee, nee, nee, nee, dan uh, was ik misschien wel niet aan begonnen. <laughs> <laughs> Want jij financierde alles eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Uh, het drijfveer is toch wel altijd het creatieve proces en de rest ja, is dan uh, collateral damage en juist regisseert dat dan of laat je ja. hoe werkt zo'n creatief proces ja nou um, in principe mag ik beslissen zeg maar ja. <laughs> uh, maar als anderen goede ideeën hebben dan is dat van harte welkom en ik, ik, ik uh, en als jij, als jij erin kan vinden, dan pik je daar dingen uit. Tuurlijk, natuurlijk. Maar... Ja, we, we waren eigenlijk met drie hele energetische, uh, uh, durfachtige uh, uh, mannen. De drie musketiers. Ja, dat voelde wel zo, want met z'n drieën konden, konden we heel veel. Ja. En voor die tijd kende je elkaar nog niet. Of tenminste, of jij kende ja, ze misschien. Ja, minder, minder goed, ja. Ja. Ja. ja. En toen ben je vanuit Mexico bijna naar LA gegaan. Ja. En daar nog speciale dingen meegemaakt? Ja, ja, daar hebben we... Uh, wat wat uh, interessante bezoeken gedaan, een gallery op Rodeo Drive die, uh, die meteen wel wilde beginnen, maar ik vond hem wat vals. Ik ben redelijk ervaren in de kunstmarkt, dus <laughs> ik geloofde niks van wat hij zei, dus uiteindelijk ben ik niet in zee gegaan met hem. Uh, en we hebben heel veel gefotografeerd daar, wat we daarna weer in New York op een interessante manier konden gebruiken. En daar had je het lef om een beetje met je spuitbusje over een of andere hefty artist heen te gaan <laughs> jassen, toch? Twintie. Ja, ik was uh, onwetend. Wat gebeurde daar? Um, we, ja, we gingen heel enthousiast. Op een gegeven moment zaten we dus in New York. en New York ging net open. Er was ja. net, uh, regels werden versoepeld. Dus ik, ik vond het thema New York is back, vond ik een uh, interessant thema. Ik vind het leuk om over onze tijd te praten, ja. over... Uh, ja wat er gebeurt in de wereld en het liefst op een ja, op een op een ironische manier maar wel gewoon ter zake doen ja. um, dus toen zijn we uh, allerlei afbeeldingen uh, gaan maken met new york is back en toen had ik over iemand die, waarvan ik niet in de gaten had dat het zo relevant was ja. hebben we uh, heen gewerkt. En toen werden we bedreigd vanuit uh, 50 uh, graffiti-gasten. En dat werd maar meer en meer. Dus en moment... alles had de signatuur van jou natuurlijk. Je ja. was niet echt anoniem bezig. Nee, nee, ik was helemaal <laughs> niet anoniem bezig. Dus dat, uh, dat. Maar weet je, ik vond dat op zich wel leuk om even tenen te staan. Maar het is ook niet de bedoeling dat je nou echt uh, in de problemen komt. En ik heb ook. Had ik niet zoveel behoefte om nou echt die grote artiesten te... Nee, dat kan... ...disrespecteren. Dat, Want dat, zo zagen zij dat. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je een paar van die gasten... probeert te contacten of zo. Om... Ja, ik heb uiteindelijk mijn excuses aan moeten bieden. Publiekelijk uh, excuses aan moeten bieden binnen, binnen zie. een aantal posts. Dat, uh, dat zij konden zien dat ik uh, nederig was naar de grote baas. En dat uh, ja die flexibiliteit had ik wel. Want jullie opereerden vanuit een van of zo in New York. Ja, uit, uiteindelijk. Want toen... toen Merkt u dus dat op die manier graffiti maken dat dat voor ons te ingewikkeld werd. Daar, daar had ik geen zin in. Om, uh, ja, ik wilde ook, wil ook niet over anderen heen gaan nee. meer. Nee. En ik wilde ook niet uh, gaan zoeken naar, naar hele ingewikkelde spots die, die niet leuk waren. Nee. Dan ging het om de mooie spots. Ja. Dus toen hebben we een soort alternatieve graffiti variant ontwikkeld met, uh, met foamboards. Uh, en het leuke daarvan was dat kon je dus overdag doen dat is niet illegaal dus we zetten die dingen gewoon op locaties en daar ja daar daar konden wij uh, heel flexibel mee omgaan omdat het, omdat het uh, borden waren en toen hadden we een, een een van een grote van dat werd uiteindelijk onze studio en daar reden we straks en overdag mee mee door new york en uh, achterin was dan uh, altijd iemand aan het werk en wij zaten uh, ja, een beetje te dronen ondertussen wat we, we hebben ook de reis heeft ons heel veel beelden opgeleverd, ja. dus met camera's en met drones. Maar en mag, met je met drones, mag je met drones op mijn head en zomaar de lucht in? Nee, maar we deden wel meer dingen die niet mochten. Zoals? We zijn eigenlijk ja, heel vaak wel in de problemen gekomen. Op een gegeven moment waren nou, in in we in een woestijn en toen was ik in een verlaten motel, ben ik in een zwembad gaan uh, uh, ja. werken ja. en toen, uh, toen kwam er een sheriff die we wegstuurde en um, ja zo ging het eigenlijk wel de hele tijd. Op een gegeven moment zetten we op Times Square te dronen en toen kwamen er agenten achter die drone aangerend en die, die lieten mij de ene kant op vliegen en wij renden de andere kant op. En zo was het eigenlijk elke avond wel uh, weer wat. Maar je, ben je, ben je, ben je, ben je, je hebt, hebt scheid, hè? Ja nou ik, ik was wel best berekenend eerlijk gezegd. Eigenlijk had, want ik, wilde, ik had één groter doel en dat was een grote huluk. Uh, ik had een grote gouden hulk ontw ontwikkeld. En die wil ik in de in de straat waar de grootste galerieën ter wereld zijn, wil ik die hebben. En uh, die wordt 24 meter hoog. En dat, dat gaat. één deze weken gaat dat gebeuren. Um, en dat was eigenlijk mijn grote doel, dat we één mega werk maakten. Dus ik wilde eigenlijk niet opgepakt worden. Dus ik heb, ben toch best wel voorzichtig geweest. Ik heb redelijk vaak moeten verstoppen in steekjes en in winkeltjes. Uh... Ik vind het leuk, omdat je aan de ene kant bij je inderdaad die wild guy en schijt en de street guy. Maar tegelijkertijd run je een miljoenenbedrijf, weet je wel. dus mm. maar jij voelt dat niet als een soort van dat je dan maar een beetje moet gaan deugen of zo, dat je gewoon serieuze onderneming runt of zo, met mensen en alles. Dat moet je. je blijft gewoon eigenlijk primair gewoon zo'n zo kunstenaar. Zo ik, ja, ik vind, ik vind het moet wel gewoon uh, fun, slaap jij, blijven. Slaap jij s'nachts gewoon, zeg maar, gaat dit dan een soort van, hoe werkt dat, jou? Ja, ik, ik heb uh, uh, bijna dagelijks massage om in slaap te komen. Niet waar. Jawel. Hoezo? Nou, dat is goed voor je, want mijn ik, ik breinactiviteit is redelijk uh, hevig, ja, dus... Uh. Maar er komt elke avond iemand voortslapen en die komt je hoofd masseren, zodat je dan in slaap valt? Ja, ja nou ja, zoals dag, Ja. Ja. ja. En dan... Hoe uh, <laughs> komen, we, komen we daar? Hoe komen we eruit? De, nee, maar wat ik wil weten is het volgende. Jij hebt... Uh, en, en nogmaals, voor de mensen die nu zitten te kijken of te luisteren naar de podcast. Want je vertelt nu echt heel veel. Alles is in je timeline terug te zien. Hè? Dus voor die mm. mensen die gaan op Insta kijken. En je ziet, uh, zeg maar, ook in de historie zie je al. Want het was echt leuk om jou te volgen. Uh, want je hebt super veel materiaal gemaakt. Maar voor jou was het enerzijds een project op zich. Maar anderzijds heb je natuurlijk... Mee, want ik ken jouw werk. En vaak gebruik jij fotografie, video. Mm. allemaal dat is gebruik shit. Als, als bronmateriaal ja. om zeg maar, kunst mee te maken. Ja. Jij kwam natuurlijk thuis met een bak materiaal ja. van, van, en gaaf materiaal van. Ja, was, was echt super. Want we hebben gewoon drie maanden lang geproduceerd. Dus ja. zowel video, wat, wat, we hebben uiteraard hebben we een heleboel gefilmd, maar ik heb veel gefotografeerd. En bijna dagelijks waren we een drone. Overigens in New York is de, is de regel: if you see a drone, call 911. 1 1 Dat was uh, zoals ja. het gek. Oh, dan wil ik nog één dingetje vertellen. Dat ja. Op een gegeven moment, toen hadden we dus dat uitgevonden. We gaan nou een, een nieuwe manier van, uh, van street art uh, maken. Ja. En toen hadden we een hele grote tweetie van vier meter. Hadden we het met buizen aan elkaar gezet. Echt een gewikkeld ding, dat lukte niet. Maar uiteindelijk lukte het wel. Maar dat viel de hele tijd bijna om. En dus... Ja, kwamen we uiteindelijk op Times Square met dat enorme ding. Hoe groot? Ja, vier meter. Zo'n geel canariën, wat dat, is en, dat, en dan stond dat New Yorkers back, maar dat ving wind en dat was onhandelbaar. Dus die agenten zagen ons al aankomen, weet je wel. Nou, eerste peloton omzeild, tweede peloton omzeild, toen dat ding omhoog. En toen moesten we dat ding nog met een drone schieten, weet je wel. Nou ja, je mag helemaal niet dronen. En Times Square zit hartstikke vol met bewakingscamera's overal politie. En een van vier meter. En een dviertie van vier meter die de hele tijd bijna omviel op mensen. Dus op een gegeven moment houden we het shot te pakken en ongeveer vier seconden daarna werden we er afgekegeld. <laughs> toen zet ik dat ding er tegen een gebouw aan, weet je wel. En bij ieder, weet. Je, dus die agenten. Zet dat ding weg. Weet je. En ze schreeuwen altijd meteen in Amerika. Hey. Heel autoritair. Uh, daar kon ik niet zo goed mee omgaan. Maar stond hij tegen het gebouw van, uh, van Saturday Night Live. En uh, dat, dat is dan dus. Ben je dus aan het advertisen, Het mocht niet. Maar ik kon dat ding niet alleen pakken. Maar die, die twee collega's van mij stonden alleen met de filmen. Dat, dat is die agenten. Ja. Ja. Dus ik en stond er eentje. Ik stond er met eentje. <laughs> met en toen, met vier meter tweetie. En toen mochten we ook nergens meer stoppen met dat ding. Dus toen hebben we gewoon een paar kilometer moeten lopen. Ja, maar hoezo? hoe moet je anders dan lopen? Ja. Want dan krijg je niet in de bus. Nee, nou ja, uiteindelijk hebben we het helemaal terug naar de bus gelopen. Maar zo, dat, zo, dit soort avonturen hadden we eigenlijk... Heb je er een soort van film ook? Ga je er, of is hij ja, Komt hij er? Ja, we hebben, we hebben alles gefilmd. Al moet ik wel zeggen, als ik achteraf nou kijk... Ja. hadden we een behind the scenes documentaire maken moeten meenemen. Ja. Dit was een avontuur met ja met zoveel uh, verrassing en uh, totally non-scripted en ja, dat is denk ja. ik heel interessant om te zien maar ja. we gaan kijken hoe ver we kunnen komen met de omdat de cameraman met name zeg maar de mooie de... shots nam ja precies ja. en niet erachter liep precies eigenlijk exorfeerde. die frustraties en de elkaar schulden en ja. enzovoort weet je ja. wel ja. dat was wel een projectje geweest voor iemand met een cammetje om beter ja, te dat was dat was heel leuk en ja, ja dat de s'avonds een beetje op straat te hangen en zo met, met zo'n hele grote vrachtwagen. En uiteindelijk die vrachtwagen helemaal geplakt met uh, met met kunst en dat werd ook weer gevolgd door een hoop mensen dus een hoop graffiti watchers die hielden ons weer in de gaten en die zeiden dat die bus langskomen ja het was echt heel multidisciplinair dus aan de ene kant waren we het filmen aan de andere kant was ik materiaal aan het verzamelen uh, met helikopters en drones uh, aan de andere kant uh, waren we boeken produceren, dus er, hier wordt nu een boek van gemaakt. Ik dacht gewoon foto's te maken van boek, maar uiteindelijk werd het hele boek wat het verhaal, wat een ja. nieuw hoofdstuk in mijn, ja, in mijn carrière ja. en we hebben contacten gemaakt met, uh, met, met galleries. Mm. En wat ga je, want je hebt nu al dat materiaal, en kom je thuis, dan moet je een soort van, uh, weet ik veel, read, dan moet je een soort van weer landen of zo, in, mm. in, in, in Eindhoven uh, of Amsterdam, of waar je mm. dan ook, zeg maar, bivakkeert. Uh, en hoe ver ben je nu met al dat materiaal? Wat heb je ermee gedaan? Dus we zijn nu de, uh, de selectie maken van het boek en we, zijn, we hebben wat, wat korte filmpjes gemaakt. Um, en de eerste werken die komen dadelijk in mijn nieuwe gallery, komt een nieuwe show aan, Life is Back. Aha. Gebaseerd op deze werken ja. uh, en op deze reis. Dus daar heb ik al een heel aantal van, uh, van gemaakt. En mooi live is back staat dan een beetje voor het gevoel cool, dat iedereen nu een beetje heeft van zo langzamerhand is live weer back zeg maar. Ja, uh, ja daar staat het voor. Ja. Ja. En hoeveel werken gaan eruit? Want jij bent een redelijk productief baasje hè? Mm -hmm. hoeveel, produceer, zeg maar, hoeveel produceer jij op jaarbasis aan, aan, aan werken? Um, ja, het de, de, de, de meeste tijd kost het reizen en het fotograferen en daar weer afbeeldingen van maken. Ja. En die afbeelding, als ik die eenmaal heb, dan maak ik er meerdere. En dat wordt verkocht op vijf continenten. Dus ik ben productief, maar uiteindelijk blijft er per land... Uh niet zo bijzonder veel over. Want hoe ga je daarmee om? Want je kan natuurlijk, als jij zegt want je hebt prachtige drone-shots waarschijnlijk van Manhattan en zo, mm. naar alle voorstellingen, maar zeker als je het s'avonds doet, is natuurlijk mm. helemaal vet cool. En maak je dan, zeg maar, maak jij kopiewerk of is elk werk wat jij maakt een uniek stuk? Elk werk is uniek, maar er zijn wel elementen die vaker kunnen voorkomen. Ja, ja. Maar ik maak uiteindelijk, gaat het allemaal door mijn handen en maak ik elk werk. Ja. Ik heb zeker assistentie. Ja. Sterker nog, ik heb 24 man uiteindelijk die voorbereidend en nabereidend werk uh, doen, maar alle artistieke werk uh, en elk werk gaat door mijn hand. Live Back, dat gaat nu rollen, daar ben ik nog wel even mee bezig denk ik. Ja, daar ga ik eventjes mee door. In Duitsland komen er shows van aan. Ja. Uh, ik heb nu Engeland, uh, is een grote partij die nou in zee gaat, dus daar zal ik ook redelijk wat shows uh, gaan doen. En dat betekent deals met galeries maak je ja, dan. hè? En betekent dat dan even businesswise, jij verkoopt dan een hele batchwerk aan, mm heel -hmm. plat gezegd, aan zo'n galerie? Of, of uh, hangt het daar en krijg je pas geld als zij het verkopen? Of hoe werkt dat dan? Ja, dat, dat, dat verschilt. En dat, mm. dat maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Um, maar um, in Engeland kopen ze die aan bijvoorbeeld. Ja, ja. En nu gaan we uh, vooral komende jaar richten op, uh, op de States. Daar, daar, om daar een goed netwerk van galleries op te bouwen. Want? Dat is een markt die ik nu kan pakken. En uh, ik vind dat ik dat moet doen nou. En het is eigenlijk gewoon een kinderdroom. Dat ik de steeds verover. In wat voor vorm dan ook. Want dat wist je in voor wat voor vorm dan ook. ja. Dat ja. wilde ik al sinds ik klein was. En ja. ik voel dat nu het moment daar is. Ik heb goed rondgekeken. Ik heb er vier galleries mijn werk laten zien. En die wilden allemaal meteen beginnen. Um, dus voor mij zijn de... Zijn het tekenen daar dat het nu het juiste moment is? En uh, de moeilijkste vraag, zeg maar voor een kunstenaar, denk ik. Maar als ik jou nou vraag om je werk, uh, mensen zitten te luisteren naar de podcast, die zien helemaal niks. Mm. Mensen zitten op YouTube te kijken, die zien jou. Uh, hoe zou jij je werk omschrijven? Sculptural photography. In twee woorden. Ja. Ja. Urban sculptural photography. Dus wat ik belangrijk vind is dat er veel leven in zit, een structuur en een gevoel. En daar, uh, ja, daar gebruik ik die billboards dus voor en daar ja, zit ik met een schaar en met een, met een kwast en met een uh, spuitbus. Ja. Werk ik er zo lang aan totdat er de juiste vibe ontstaat. En de basis zijn dan de foto's van mijn reizen. En zullen die affiches, hè, waar we mee begonnen, dat, zeg maar, dat, dat, dat doek, blijft dat altijd de vorm? Het is heel specifiek Bram Reinders namelijk. Nee, ik, ik, ik ben op andere manieren bezig. Uh, komende week wordt er een neon-installatie onthuld in mijn uh, nieuwe gallery in Amsterdam, de Spiegelstraat. Ja. ben ik mee bezig geweest en dat zijn alleen maar negatieve reacties op mijn kunst. Dus mensen die uh, de moeite nemen <laughs> om hun, uh, uh, hun mening uh, uh, uh, over mijn kunst te geven uh, ja. op uh, op social media en uh, daar had ik liep ik al een tijd mee rond want Er zaten een paar hele mooie zinnen tussen van de uh, uh, picasso would turn himself in his grave when he would look at this crap oh ja of uh, dat prachtig, uh, <laughs> prachtig <laughs> ja. of uh, hashtag charlatan vind ik een hele goeie of uh, Pop artists voor artists that cannot draw en buyers that like to get fucked over, dus allemaal die reacties. Wat uh, je, wat, wat? vind jij daarvan? En, uh, ja, dat, dat is eigenlijk ook een proces emotioneel. Want ik, ik kan me ik kan me wel herinneren dat ik daar op een gegeven moment, dat ik daar echt een beetje verdrietig van werd. Ja. Zodat je s'morgens ja. wakker wordt en je op je telefoon kijkt, oh ja, oké, okay, ja. oké. Okay, okay. En, um, dus ik zeg, ik zeg ook niet met hier kunst van maken dat het mij koud laat. Dat, dat, dat, dat was niet zo. En toen op een gegeven moment ben ik dus met die zin aan de slag gegaan. Toen ging ik er heel erg van genieten. Denk, elke slechte reactie die kwam, denk: van, zou, dat, zou dat een goede zin zijn voor een kunstwerk? Dus dat, toen, toen veranderde dat. Op een gegeven moment was het eerste Kerstdag. Uh, uh, uh, uh, uh, Mijn vrouw is vertrokken naar, uh, uh, naar het land waar ze vandaan komt, Brazilië. Dus ik was, uh, ik was weer alleen. En uh, uh, toen zat ik de eerste kerstdag, zat ik al die zinnen door te werken. Ja, toen werd ik super depressief van, van, van die ellende die ik op week kreeg. Je vrouw weg, iedereen vindt mijn kunst. kut. <lacht> <lacht> en dat vind ik! <lacht> eerste <kerstdag. lacht> op... Maar dan kan ik ook echt zo, zo doen dat ik de eerste keer dat ga doen, weet je wel. Oh. Waardoor, je ook, waardoor je ook die emoties zelf gaat voelen erbij. Dus ik... En uiteindelijk, toen kwamen er kleurtjes in en toen ben ik ze van neon gaan laten blazen. En ja, toen werden een prachtig kunstwerk. En ik heb het nu net gezien, voor het eerst uh, mm. af. Ja, het is dus een hele liefdevolle uh, kleur, uh, zee uh, van licht die heel mooi beweegt. En met hele mooie lettertypes. Ja. En die iets, ja, iets heel, uh, heel, uh, heel esthetisch uitademt. En het leuke is dat als je er dan dieper naar gaat kijken, dan zie je allemaal en uh, <laughs> dingen ja. Dus dat contrast dat vind ik heel lekker. Ja, en, ja. Um, ja, het is ook eigenlijk licht geven aan de duistere kant. En uh, ja, ik sta liever aan de lichte kant, zeg maar. Mag je danken? Tuurlijk. Dank je wel voor het kijken. En uh, wil je meer zien, blijven verhangen zometeen Twee uh, ook hele leuke uh, video's. En heb je zitten luisteren? Dank je wel voor het luisteren.